Hé hey Annabel. Hé hey Annabel. Is het lekker aan de bel? Hé, hey Blackjack, Oh, Blackjack, Ik word er even langs. Mag dat? Hé, hey Annabel, mag dat? Ja, je bent zo klein, dat kan makkelijk. Hé, hey Roosje. Hé, hey Roosje. Goed zo, Joyce. Ho, Joyce. Oh, Joyce. Oh Hé, hey Blackjack, Jack, Oh, Roosje jij hebben ook een motor natuurlijk. Nou, kijk even of ik het toch heb. Kijk eens Roosje. Hey Jos, kom maar Jos. Oh, ze pakt alles af. Kijk eens Roosje. Oh Roosje. Hey Blackjack. Kijk eens Roosje. Dat smaakt goed Roosje. Hey Blackjack. Hey, kom maar Jos, kom maar George. Ho oh, Hé hey, Roosje, hé hey, Blackjack. Alleen naar de bel eet hooi. Het is natuurlijk een hele hooie zak. Ja, de mond zit helemaal vol. Hé hey, Blackjack! Hé hey, Roosje! Goed zo,